Daar ben ik weer. Allereerst, sorry dat jullie de afgelopen periode geen video's hebben gezien. Maar goed, als jullie me op mijn socials volgen, dan weten jullie dat ik op vakantie geweest ben. En misschien is dat ook te zien aan mijn kleur. Dus de aankomende video's, ja dat worden allemaal vlogs vanuit Griekenland. Uh, boottochtjes, snorkelen... Wat ik heb gegeten, hoe we hebben gelachen, nou ja, van alles en nog wat. Ik heb getafeltennis, ik heb gedart, nou alles komt erin voor. Ja, en aan het einde van deze serie krijgen jullie een algehele beoordeling wat ik ervan vond. En dat is inclusief het land, de regels en uh, toei, waarbij we het geboekt hebben. Genoeg geluld, veel plezier met kijken naar de Griekenland vlogs. Hi, Mirjam vlogt welkijkers. Ik ben Mirjam, de En ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. En het is tijd om naar Griekenland te gaan, nu. En daar ben ik dan. Maar jullie hebben dit allemaal gemist. Ja. Ja. Jij moet ook mee. Ja, dat is wel de bedoeling. <laughs> Of thee. Ik ben niet nooit geweest, Je oh, Ik kan hier ook buiten zitten. Hè? Zo, dat is echt heel uh, ook helemaal, joh. Buiten zitten. Oh. Nou, dat zal dus de gewone thee worden, denk ik. Ja, check. We kunnen hier ook al mixjes doen, uh, joh. Mixen. We kunnen alvast beginnen. Nou, lekker. Aan hoog? Oh, daar kan je helemaal. Oh, dan gaan wij we daar. Alvast. We gaan we wat beter aanvinden. Welke wordt het nou? Oké. Okay. Oh, het lijkt hier al wel Griekenland met het weer. Zitten, even iets eten.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 How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Makes me wonder Until winter comes, until winter comes It really makes me wonder Yeah, it makes me wonder dark from so far away and show us where we are it really makes me wonder De Na een half uur rijden we zijn eindelijk bij het hotel aangekomen. Oh. Hotel Oceanus. Oh nou. Incheck. Oeh. en we gaan nu naar boven. Koffers wegbrengen en naar de cocktailbar. Oh, zwembad. Daar, zwembad. Zijn het massagesstoelen? Nou, bij het is <laughs> Als het te heet wordt, is het wel lekker. Of is daar s'morgens zon? Zon, ben je hier s morgens? Nee, maar dit zal niet het enige zwembad zijn toch? Ga je lekker baantjes trekken. S morgens vroeg. Hoeveel hoog moeten wij is? Ik denk 4. Oh ja, 4,52. Oh, hij is wel heel klein. De koffers passen oh, de in Kom oh. maar. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> Mijn hut kofferhoek Nou inderdaad. 4,52? Ja. Nou, spannend. Oh, joh, de deur open. Verkeersleutel sleutel, Andersom. <lacht> ja, nou, daar gaan we gaan hoor. Zullen we behangen aan de deur of niet? Ja. Oh. Oh, wacht. Hoekje om. <lacht> ja, ja. Passen we erdoor? Nou, ik hou hem <lacht> we hem al hier. Want ik er niet eens door zo breed. Als jij nou het gordijn open doet, ja. dan zien we het uitzicht. Dat is spannend. Hè? Ja. Mag ik een tromgeroffel? Uitzicht. Oh. oh. Fantastisch. Kijk nou. Oh, ja, we gaan naar buiten. Wat een goed idee bij jou. Oh. Kijk, zo! Dit is in zwembad. Zering. Wow. Oh, oh dat is. Oh, jo. een week is toch veel te kort? Oh, wauw. Ik ga even... Waarom hebben we maar een week? Oh, fantastisch, mensen. Maar ik moet zeggen, het is nu zo heel warm. Nee, maar ik kom bij de winter. Maar op zich is dat helemaal niet erg echt echt heet is ook niet lekker hoor. Want ze zei toch in die bus, 45 graden normaal gesproken? Neemt hoogseizoen is 45 graden. Nou, dan wil je er ook niet zitten toch? Denk ik dan. We hebben ons eerste diner samen gesprokkeld. En ik brak bijna mijn nek over de trap. Ik kan je zeggen een cocktail en dan een lopend buffet is geen goede combi. Ja, we hebben net heerlijk gegeten. Mijn pens is vol. En het is inmiddels een beetje donker geworden. En nu gaan we even naar het strand. Om te kijken hoe dat eruit ziet. Als strand natuurlijk. Dat dan weer wel. Daar is ons hotel. Uh, daar ongeveer bij die boom. Daar zitten wij dus. En hier is het strand. Alleen maar oversteken. Hoi, oh, jongens. Nou, moe. Nou. Nou, moe. Kijk nou toch. Zie je ons hier al liggen morgen? Oh, ik wel hoor. Volgens mij moet je wel vroeg zijn ook. Je kan alleen niet het water in, hè? Waarom niet? Nou, dan nou, nee nou, je ziet de poten. Poten. Hoezo? Het is maar een klein stukje. Ze hebben hier alleen heel vreemd zand. Maar je hoeft, je hoeft niet zo ver te lopen naar het strand, naar het zand, nee, eh, water. Nee, dat gaat je alleen in Nederland. Gestond, oh. Heel leuk. Ja, ik vind het leuk. Fantastisch.